een hele leuke fluffy wintertrui haken hij is echt lekker fluffy en hij is wijd maar ik uh, zal je zo vertellen wat je allemaal nodig hebt uh, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken want uh, het is zo leuk om al die duimpjes omhoog en uh, abonnees en ja er zijn zoveel uh, video's dat ik uh, afspeellijst aan het maken ben gegaan Haken dekens, haken vesten, haken truitjes, haken bloemen, uh, haken voor carnaval ja, noem maar op. Um, ik vind het ook echt leuk hoor dat jullie allemaal kijken. En we gaan zo beginnen. Um, we hebben nodig negen bollen van de. Even kijken: <laughs> deze Papatia Fluffy van perapacha uh, Ik heb ze op de Crea Beurs gekocht. Um, ja per elke maat heb je twee bollen extra nodig dus als je een grotere maat hebt dan neem je twee bollen extra en dan gaan we beginnen we beginnen met de papatia die ik uh, gekocht heb uh, papatia fluffy en hier staat op 30 graden wassen niet in de droger ik denk dat dit liggend droog is en hier staat op haaknaald 3,5 tot 4, maar zoals je weet ik ga haaknaald 20 mm gebruiken er zit 100 gram in een bolletje en dit is 33 meter en het zal je merken als je dus begint dat ja, je hebt eigenlijk heel snel een pandje klaar want je doet per pand um Maak, maak je met twee bollen. En we werken in de lengte. Dus ik zal even voortekenen. Kijk hoor, een papiertje pakken. Kijk of je zo mee kan kijken. En dan stil ik dadelijk even de camera op. Uh, we werken in de lengte. En we beginnen hier met die drie lossen. Even het papiertje omhoog houden. Uh, je begint met je opzetketting. Dus dit zijn je lossen. Dit zijn er 35 lossen. En dan zet je 3 lossen op en dan zet je op elke losse een stokje. En dat doet je doe je vijf keer. En je werkt dus in de lengte. En dan doe je vijf toeren. 35 stokjes, dus je pakt je haaknaald, haaknaald nummer 20, even de camera goed zetten zo en je begint met een opzetlus. Kijk, dit is eigenlijk het garen. Ik begin even opnieuw hoor. Um is net een touwtje en daar zitten dus hele mooie draadjes door geknoopt en je ziet als je ja, het resultaat ziet dat het gewoon zo lekker zacht is die wol kijk en hij ja ik heb deze kleur gekozen ik zal even kijken hier staat kleurnummer 811 op maar um, pera Pasha, die heeft ook nog andere kleuren dus je zet de opzetlus, haaknaald erdoor en dan begin je. En dan begin je gewoon te tellen: 35, 1, 2, 3, 35 opzetsteken en 3 losse, en dan zie ik je daarna weer terug. Als je klaar bent met je 35 losse, dan doe je nog 3 losse erbij. 3 en dan gaan we aan de stokjes beginnen en het lijkt een weer warren, maar je zoekt eventjes zo die lussen op en dan in die vierde lus en dan in het begin moet je even zoeken daar zet je je eerste stokje en die eerste 3 lossen die tellen als eerste stokje je slaat om je steekt in je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, is dit je eerste stokje dan ga je weer die volgende opening zoeken is dus de volgende lus steek je je duim in, omslaan insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en zo zoek je elke keer de volgende is volgende lus weer op, daar doe je je duim in en je maakt een stokje het is gewoon even wennen maar het is wel heel leuk om te maken en je garen ja dat gaat heel snel hoor je hebt bijna twee bollen op als je je voor en achterpand klaar hebt en ik zal zo laten zien hoe het werkt met die voor en achterpanden, ja, nu eerst nog de eerste toer afmaken met de stokjes de volgende opening zoeken en je maakt weer stokje het garen echt het is echt ja mooi om te zien het is gewoon echt een touwtje met daar doorheen geknoopt zitten hier weer uh, ja, mooi garen tussen dus je zoekt je opening en bij pera en pasja hebben ze een bombe rijk geloof ik gemaakt en die hebben ze op haaknaald nummer 15 gemaakt dus je kan hem ook met haaknaald nummer 15 uh, haken maar dan moet je even meten hoeveel steken dat je op wil zetten ik heb nu haaknaald nummer 20 gewoon ja die heb ik al, heb ik al heel lang en die wilde ik gewoon ook uitproberen en het is goed te doen kijk je krijgt hier nu openingen in tussen elk stokje maar als we nu dus de volgende toer gaan beginnen ik heb iets minder opgezet 1 2 3 dan keer je het werk en dan gaan we weer tussen die openingen tussen deze openingen, en je neemt het eerste deze eerste opening ook mee als stokje, ga je omslaan en je gaat tussen de openingen in een stokje maken. En daardoor sluiten eigenlijk het patroon van de openingen zich weer. Dus tussen elk stokje in maak je weer een stokje. En zo ga je vijf toeren af. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. als je op het einde bent van je toer dan zet je nog één stokje in de laatste opening kijk dan is dit je laatste stokje en dan ga je weer 3 losse haken en je keert je werk en zo ga je weer verder en je steekt weer in in die eerste opening en je maakt een stokje en zo maak je vijf toren en dan leg je die panden even over je schouder heen zoals ik het net uit heb gelegd en uh, je maakt er zo twee, uh, twee panden uh, voor de mouw zet je 12 uh, losse op plus 3 voor het beginstokje en die meet je even om je um, bovenarm heen en die haak je zolang als dat je je mouw wil hebben dus um, ja dan uh, zet je de panden aan elkaar aan de onderkant vast en um, ik zie je zo weer terug ja dan ben ik weer terug um, als je dus klaar bent met de panden en er zijn best lange panden want je zet 35 losse op met Losse. en dan ga je op elke steek een stokje zetten en dan zal ik even gaan meten want dan kom je aan deze afmeting en omdat het 35 stokjes zijn heb je dus echt um, die panden in de lengte en je maakt er vijf rijen van dus je hebt, zal het even laten zien 1 2 3 4, 5 toren. 1, 2, 3, 4, 5 toren. Ja, ik heb het even nageteld. Dus je hebt echt lange panden. En die panden die leg je dus zo over je schouder. En dan maak je er nog een. Weer met 35 centimeter. En dan leg je die ook over je schouder. En dan ga je het hier op dit punt hier ga je het vastzetten dus eigenlijk precies tussen het kuiltje van je borst in daar pakken die twee panden en daar zet je het vast en dan ga je aan de mouwen beginnen en de mouwen, kijk, die heb ik in het rond gehaakt je? die zijn echt dus die afmeting moet hier om je bovenarm kunnen uh, passen en ik zal zo vertellen wat je nodig hebt, hoeveel steken dat we gaan opzetten en dan heb je de mouwen, en die mouwen, ja, die je je gewoon totdat je zegt van nou, ik wil een lange mouw, ik wil korter, um, ja, hoe lang dat jij hem hebben wil als je dus de mouwen klaar hebt, kijk dit zijn de mouwen, dat zijn de 12 stokjes met die drie losse ik heb wel even die twaalf stokjes heb ik eerst aan de kaap, die twaalf lossen. die heb ik eerst aan de kaap gezet toen drie lossen. en zo in het rond heb ik de mouwen gehaakt. en die maak je zolang als dat jij wil kijk ik heb hem uh, zolang als mijn mouw is gehaakt. en hieronder hier ga ik gewoon een elastiekje doorheen rijgen en daarmee zet ik eventjes die mouw gewoon meer aan mijn pols vast, dus het uh, truitje zet je vast, gewoon tot het midden van onder naar boven naai je die met een gewoon een lekkere steek vast en met hetzelfde garen. En de mouwen zet je erin, je maakt de zijnaden vast. En ik zou zeggen: bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot ziens.